Stories op YouTube. Heb jij ze al voorbij zien komen? Je kent Stories natuurlijk van Snapchat, Instagram en Facebook. In deze video vertel ik je wat jij moet weten van YouTube Stories. Stories op YouTube zijn korte verticale video's die veelal dezelfde functionaliteiten hebben als je gewend bent van Instagram. Korte filmpjes met interactieve mogelijkheden. Het plaatsen van stickers, filters, muziek en het taggen van personen bijvoorbeeld. De stories op YouTube zijn uniek in het feit dat ze niet één dag, maar zeven dagen blijven staan op je YouTube kanaal. Ze zijn zichtbaar voor iedereen, of je nou wel of geen abonnee bent. En als je als maker reageert op een respons, wat trouwens alleen via foto of video kan, ziet iedereen jouw reactie. Een ander groot verschil is dat er geen swipe-up of videolink beschikbaar is op de YouTube Stories. Iets wat bij Instagram wel veel wordt toegepast. Op dit moment is YouTube Stories in een testfase. Alleen toegankelijk voor kanalen met 10.000 of meer abonnees. Heb je nou net 10.000 abonnees, dan kan het ongeveer een maand duren voordat je echt toegang hebt tot YouTube Stories. Wil je nou meer informatie meer weten over video video marketing? Check dan fw.nu/video.